Onze topper van de maand is Demi. Demi is allereerst onze werknemer van het jaar en Demi heeft afgelopen jaar een record aantal volmachten verwerkt en ze is ook nooit te beroerd om andere mensen te helpen, zowel van de Nederlandse divisie als van onze Duitse collega's. Dus daarom is Demi onze topper van de maand. echt yeah. niet wat ik moet zeggen. Wauw. Wow. Ja, ja, hartstikke wow. fijn. Hey, Hoi, ik ben Demi. Ik doe de uh, administratie van de juridische afdeling. En ik ben heel blij dat ik uh, topper van de maan ben.